Now I'm finally right here with Hallo mensen, leuk dat naar de nieuwe video. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je nou ELS of misschien wel iets anders kunt um, instellen uh, op jouw telefoon. Dus uh, wat bedoel ik daar nou Jullie hebben laatst dit filmpje gezien op uh, mijn Instagram. Dit laat ik nu dus even zien. Nou, wat ik daarin dus doe is eigenlijk met mijn telefoon knopjes gebruiken om uh, te zeggen: Van hey, met deze klik zet ik blauw aan en nu zul je denken: Van ja, dat kan toch ook gewoon als je op de J drukt? Ja, dat klopt, uh, maar het is maar wat je leuk vindt. Dus mensen vonden het in ieder geval heel gaaf. Ik gebruik het zelf niet voor single play. Ik gebruik het wel voor 5M, uh, omdat ik dan ook mijn stuur en zo gebruik en single player ook wel. Maar ja, goed, daar heb ik het telefoon allemaal niet zo, zo, zo voor. Um, dus in ieder geval, ik ga nu laten zien hoe ik nou ILS instel. Daarbij ga ik wel, wel een paar dingen zeggen. Ik, uh, ik ben geen helpdesk hiervan, zeker niet. Want ik heb zelf ook hulp moeten krijgen van Touchportal, de eigenaar. We uh, hebben ook een Discord, daar uh, zal ik een linkje van in de beschrijving zetten. Uh, dat was mijn, uh, mijn helpdesk, uh, dus, uh, of ja, dat is gewoon een Nederlandse helpdesk. Het is ook van een Nederlandse maker, dus zoals je ziet, het is er ook allemaal Nederlands. Um, ga er even vanuit dat je de app zowel op je pc hier zo dus als op je telefoon download dat is allereerst wat je moet doen je connect ze uh, samen en dan komen we hier uit nou stel je wilt dit dit is even voor mij nieuw je maakt hier een nieuwe aan ja nieuwe pagina noem je bijvoorbeeld test oké okay. en zoals je ziet die komt dan hier te staan voor nu ga ik even naar c missen die knop heb ik daar al neergezet dat is voor mij en daar hoeven jullie verder niks mee te doen ik heb het de dus c missen genoemd, dat is een, een naam van de ambulance bijvoorbeeld. Nou, wat willen we er nou doen? Ik wil bijvoorbeeld instellen dat ik uh, mijn uh, met een bepaalde knop tot ik blauw krijg, tot uh, mijn uh, sireneknop dus, of met sireneknop inderdaad, of mijn blauwe -zwaardig knop, of oranje of groen. Nou, um, stop voor, kan trouwens ook. Alle knoppen die je op je toetsenbord hebt voor ILS kun je hier gebruiken. We gaan er een paar maken en ik ga je laten zien hoe dat kan. Nogmaals, ik zeg daarbij, lukt het niet, lukt uh, het connecten met je telefoon niet, had ik ook. Is een gedoe. En daar heb ik hulp gekregen van de eigenaar van deze app. En ik weet bijna zeker dat hij dat ook wil doen als jullie gewoon normaal je probleem uitleggen in, um, in de Discord. Maar voor nu laat ik dus zien, als je beide hebt geconnect, hoe je je ILS um, kunt instellen. Dus we beginnen hier. Je ziet deze vlakken, die kun je aanpassen. Hè. Kijk, ik wil bijvoorbeeld zoiets doen. Uh, nou, ik wil zoveel of uh, zoveel. Nou, het is geloof ik max. Nou, 4 kan ook. Hè. Kijk. Maar ik doe het even zo. Linksboven wil je. Um, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat op de, het Honak kastje is, geloof ik. Uh, eerst sirene. Nou, maakt er niks uit. Dan zie je hier allemaal dingen. Je kunt dus ook. Twitch, Twitter, Streamlabs, OBS, OBS, noem maar op, allemaal instellen. Ik focus me nu echt puur op het feit dat ik ILS wil koppelen. Het is dus niks anders. Ik kan ook niet zeggen hoe koppel je dit of dat of zo's of zo. Weet ik allemaal niet, moet je zelf achter komen. Het is ook geen hogere wiskunde, maar ik merk dat mensen het toch moeilijk vinden. Wat ik ga doen. Input, hier zo. Daar klik ik op. Keypress, dat wil je eigenlijk doen. Nou, blauw bijvoorbeeld, dat is de J. Klik je in op de J, toevoegen. Wat je dan doet, je noemt hem geen titel. Je kunt hem blauw noemen, bijvoorbeeld. Maar wat je dan dadelijk gaat zien, is als je een icoontje pakt, dat hij dan ook zo, uh, ja, tot dat blauw overeen staat. Dus je kunt best blauw zeggen. Verander pictogram, via bestanden. Die moet je hebben. Wat ik nu even laat zien is... Niet kijken wat ik hier allemaal op heb staan. Ik heb geen visie dingen ofzo, als je dat denken. Helemaal niet zelfs. Ik moet hem even zoeken. Waar had ik ze ook alweer neergezet? 5M-foto's hier zo en dan... Zwaarlichten. Kijk, ik heb hier allemaal icoontjes. Zijn best lelijk. Zeker de groen, die heb ik net heel snel zelf gemaakt. Um, hadden blauw zeg. Dus zwaarlichten. Die heb ik geselecteerd. Hoe je aan deze knopjes komt. Zoeken. Googelen. Noem maar op. Maak ze zelf. Ben origineel. Ik kan ze niet geven. Um. En het enige wat je dan doet is opslaan. Nou, die heb je daar al staan. Als ik nou op mijn telefoon kijk. Hoppa, daar staat hij ook. Dat kunnen we niet zien. Maar hij staat er wel. Ik refresh hem. En hij staat er. Nou, volgende knop. Keypress. Ik zeg sirene. Dat is de G natuurlijk. Hoppakee. Je wilt verander pictogram. Via bestanden. Sirene. Opslaan. Volgende. Ik wil groen. Dat is, uh, ja, dat is weer een, een andere. Uh, dus we pakken oranje wel even. Oranje is vaak K of L. In dit geval bij mij meestal de L. Moet ik je eerlijk maar zijn? De ene auto is L. De andere auto is K. Nou. verander pictogram. Via bestanden. Dus je kunt ze doen waar je wilt. Hè? Oranje. Opslaan. Uh, hier kan ik zeggen van ik pak toch maar even groen. Stel dat groen nou had ik nog. K... Stel dat groen toch K bij jou is. Verander pictogram. Groen. Oké, Kijk hoe lelijk die is. Hoppa, mooi man. Nou, wat kun je nog doen? Ja, uh, je kunt bijvoorbeeld zeggen, type tekst. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik ga het gewoon zelf ook met jullie even uitproberen. Test 1, 2, 3. Uh, ja, daarbij wil ik dan de pictogram. Toch weer oranje bijvoorbeeld. Opslaan. Nou, kijk eens aan. Zoals je ziet, hier staat blauw. Ja, ik vind het dus niet heel mooi. Maar uh, ja, het is maar, wat je, het is maar wat je wilt. Als ik nou mijn telefoon refresh, dan heb ik daar één keer blauw. Ik zal een screenshot maken en een beeld laten gaan. Een screenshot van mijn iPhone. En natuurlijk dit icoontje. Nu gaan we eens naar Word. En wat ik daar dus kan laten zien, is wat eigenlijk het effect is. Het hele simpele effect. Ik hou mijn handen van mijn toetsenbord. Jullie moeten me op mijn woord geloven. Ik druk nu op de knop blauw. Ik druk nu op de knop sirene, ik druk nu op de knop oranje, de eerste. Ik, knop op, ik druk op groen en ik druk op die oranje met test 1, 2, 3. Zien jullie? Ik ga nu heel snel, zo snel kan ik niet typen zoals jullie zien. Ik kan niet zomaar test 1, 2, 3 zo heel snel typen. Zo, er gebeurt van alles. Um, dit is dus allemaal het effect wat ik gewoon met mijn telefoon op dit moment doe. En als je dit in game doet, dan snap je, stel ik zeg ik zit nu in game en ik krijg een achtervolging. Blauw erop, sirene erop had ze flats klaar in het echte leven heb je natuurlijk als jij in een politieauto zit en je drukt op de knop voor sirene tot blauw en sirene in één keer aangaat, dat is hier natuurlijk niet dit is gewoon een leuke toevoeging die je op je ipad, die op je iphone, op je samsung op je Huawei, noem maar op uh, gewoon allemaal kunt doen, het is gratis, je kunt er ook geld voor betalen en dan krijg je geloof ik uh, voornamelijk veel meer knoppen hier uh, zoals dit, maar ja ik zou niet weten hoeveel knoppen je nog meer nodig hebt je kunt hier dus van alles doen, Noem maar op. Ik ga gewoon eens met jullie meekijken. Navigatie. Je kunt natuurlijk zeggen ga naar page. Ik kan dat heb ik namelijk ook gedaan. Ik wil nu met één simpele knop wil ik naar de testpagina. Nou, en je kunt ook pictogrammetjes pakken via de icon pack. Stel nou, ik wil met het telefoontje naar de testpagina opslaan. Het telefoontje verschijnt hier en verschijnt dus ook met telefoon. Ik druk daarop en ik zit nu op mijn telefoon in de test. Pagina, zoals je hier ziet. Daar zit natuurlijk niks in. Hier kun je ook weer dingen doen. Hoe wil je nou bijvoorbeeld zeggen ik wil van uh, deze hier ben ik mee bezig. En ik wil zonder dat ik met mijn telefoon gebruik naar de test gaan. Omdat ik daar ook iets heb. Dan moet ik je heel eerlijk in zeggen. Ik ben er niet achter gekomen hoe dat kan. Daarom heb ik deze knop. Kijk maar. Die gaat naar de main. En met main krijg ik main. Waar ik echt al mijn dingen al goed heb geïnstalleerd. Het is dus niet moeilijk. Uh, het moeilijkste is vaak het um, hoe heet het. Zeg eens even. Ik moet er zelf. Weer, ja, het koppelen. En dat is geloof ik ook niet zo moeilijk. Maar ik kreeg het niet gefixt, omdat mijn firewall Java blokkeerde of zoiets. Uh, hoe fix je dat nou? Ja, daar moet ik jullie dus echt verschuldigd in blijven. En dat heeft uh, iemand van uh, Touch Portal gewoon bij mij gedaan op mijn um, op mijn PC via een soort van TeamViewer. Dat was gewoonlijk anydesk. Um, dus voor nu hopelijk dat jullie lekker met ELS kunnen spelen. Ik ben nogmaals geen helpdesk, maar ik denk dat jullie redelijk ver zijn gekomen met deze tutorial. Zijn er nog andere vragen? Stel ze gerust, hè, maar als het echt van, kun je het niet even voor mij doen? Of waar vind ik die icoontjes? Of ik, het lukt me niet, dit, dat. Um, vra ja, je mag altijd vragen, maar ik ga er waarschijnlijk niet op reageren. Voor nu, bedankt voor het kijken. Shoutout naar Touch Portal, zeker aanraden om die te downloaden. Um, en nogmaals, ik weet niet of ik het in het begin had gezegd, je kunt er natuurlijk gewoon een streamlab, of hoe heet dat ding, uh, zo'n zo apparaatje kopen, maar niet zijn super duur, die zou ik zeker niet voor alleen ILS uh, kopen. En uh, je kunt hier ook gewoon internetpagina's, he, je kunt er van alles doen wat ik zeg met uh, deze knop, eens even spieken, ik neem aan dat dat dit is, geen idee wat er allemaal is, gewoon zoeken er eens dus uit. Kun je gewoon zeggen, op één simpele knop op je telefoon open de te YouTube of zo. je kunt er van alles mee. Heel veel plezier ermee en hopelijk heb je iets gehad aan deze tutorial.